Hallo, wij zijn Yesterday, een driekoppige muziekgroep en wij maken fluisterpop. We zijn nu ongeveer een jaar bezig en uh, wij bestaan uit mij, ik ben Skander uh, en ik ben de liedzanger en speel Ik ben Rani en ik ben de chaliste van de groep. En ik ben Sharo, ik doe de gitaar en de backing time to go. Time to go, home, time to go. We zijn nu vooral bezig met nieuwe nummers schrijven en optredens te geven. En Jong Geduld en Kinky Star helpen ons daar ook bij en we zijn ook, ja. We zijn ook bezig met een videoclip te maken en dat zijn zo wat de voornaamste. Vorig jaar in februari hebben we onze eerste idee uitgebracht. Het heet Yesterday Darklight. Um, we zijn er echt zeer trots op, dus we willen ook dat jullie die kunnen luisteren. Op alle muziekmedia's, iTunes, Spotify, Apple. Hold me, hold when it's too cold, hold me where we're too Hold, place where you hold me Will you hold me, hold me when it's too cold, hold me where we're too